leuk dat je kijkt deze video gaat over zichtbaarheid en keuzes maken als ondernemer heb je het altijd hartstikke druk met van alles en nog wat maar je zult marketing en communicatie echt serieus moeten nemen en er echt een keuze voor moeten maken om jezelf zichtbaar te maken zodra je dat commitment hebt van ik wil echt zichtbaar worden heb ik nog een mooie tip voor jou want er is natuurlijk altijd van alles wat jouw tijd opslokt. Maar zie dan hier het verschil tussen wat urgent is en wat belangrijk is. Marketing en communicatie is heel belangrijk. Werken voor klanten, deadlines halen, afspraken nakomen, dat is urgent. Maar dat doe je ook wel. Dus als jij naar je dagindeling kijkt, voor mij is het heel erg prettig om ochtends te beginnen met dat wat belangrijk is. De urgente zaken doe ik sowieso wel, al moet ik de hele nacht doorwerken, want dat gaat gewoon lukken. Uh, kijk ook naar je eigen agenda. Maak een keuze en uh, kies voor je eigen zichtbaarheid. De tweede keuze is, als je nog niet veel doet aan zichtbaarheid, kies dan één kanaal uit. De, het kanaal waar jouw klanten uh, het meest te vinden zijn. En focus je daarop. Doe liever één ding goed dan zes dingen half de derde keuze is volhouden kijk zodra jij iets plaatst op facebook of als je een nieuwsbrief stuurt de telefoon zal niet gelijk roodgloeiend staan met allemaal nieuwe opdrachten en klanten die naar jou toe willen komen was het maar zo nee je moet echt volhouden doorgaan doorgaan en hou maar steeds voor ogen ik wil mezelf laten zien ik ben er dit is wat ik kan dit is wat ik doe en Jou kan ik helpen, of nou ja, wie dan diegene ook maar is. Want dan komen we gelijk op de volgende keuze. De keuze van de ander die voor jou gaat kiezen. Want het moment moet gewoon goed zijn. Ik heb een leuk voorbeeld. Hoe vaak zie jij een autoreclame? Hoe vaak koop jij een auto? Ik durf te wennen dat het zien en het kopen uh, mijlen ver uit elkaar uh, ligt. Zo is dat ook met jouw toekomstige klant. Die ziet jou nu wel, maar die heeft misschien nu helemaal geen behoefte daaraan. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Waar het om gaat is dat jij on top of mind bent als die klant wel zover is. En daarmee bedoelen we dat als dat moment ontstaat, dat die klant jou nodig heeft, dat hij dan direct aan jou denkt en dat is dus uh, dat is dus de, de reden waarom jij voor uh, continu stroom aan zichtbaarheid moet zorgen zodat als het moment daar is jij in beeld bent goed dus nog even herhalen wat zijn de keuzes die belangrijk zijn 1 neem marketing en communicatie serieus 2 kies een kanaal waar jouw klanten te vinden zijn 3 volhouden volhouden en volhouden en dan kiezen ze op het goede moment van zelf voor jou. Vond je dit een leuke video? Geef dan even een duimpje. Wil je me vaker volgen? Uh, like dan even mijn Facebookpagina of kijk op Instagram. Daar ben ik veel te vinden. Dag, succes!